Wat hebben jullie allemaal gemeen? Jullie hebben rechten. En omdat jullie onder de 18 zijn, hebben jullie speciale kinderrechten. Amnesty is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor kinder- en mensenrechten. Alle mensen hebben rechten, zogenaamde mensenrechten. Deze rechten zijn opgeschreven in een document. Dit document heet de universele verklaring van de rechten van de mens. Je hebt recht op leven, je hebt recht op medische verzorging, je hebt recht op onderwijs, je hebt recht op te denken en te zeggen wat je wilt. Op papier is alles goed geregeld, maar veel landen houden zich niet aan de mensenrechten. Mensen worden gevangen gezet vanwege hun afkomst, kleur, mening of geloof. Opstaan, ontbijten, lekker douchen... En dan de voedsel. Dan je fietsen pakken en naar school fietsen. Op school ben je aan het werk. Maar je speelt ook lekker met je vrienden. In de pauze of na schooltijd. Als je thuis komt, werk je nog geen van je spreekbeurt. En je zoekt nog wat informatie op internet. Na het eten kijken jullie naar het Jeugdjournaal. En spelen jullie met de wie. Ik, ik win deze partij. Echt niet? Ja nee, dat, dat is niet eerlijk. Dan is het zo langzaamaan tijd om na een snelle douche naar bed te gaan. Morgen weer vroeg op. Een dak boven je hoofd. Gezond en genoeg voedsel. Schoon drinkwater, onderwijs, spelen en vrije tijd. Toegang tot informatie. Zou elke dag bijna ongemerkt van al je rechten kunnen genieten. Dat zou voor alle kinderen zo moeten zijn. Zo, nu heb ik ook honger en neem ik zelf een boterham. Helaas is dat niet overal zo. Kijk maar naar Parvin uit Afghanistan of Arun uit Cambodja. Die moeten de hele dag werken en kunnen niet naar school. Zeker, ik bedoel, ik dacht maar maar dan maar Ik maar ក្រុមហ៊ុននោះយកដីពីព្រោះគេចង់បានដីនោះធ្វើចំ chu, អំពៅគេយកទៅដាំឈូសទាំងអស់គេឈូសជួដាំអំពៅមានដីខ្លួនឯងស្រួលជាងធ្វើ កாய் គេពិបាកហត់ការងារពិបាកហើយងន់ងោគាត់គប Vitor uit Brazilië kan zomaar zijn huis uitgesteld worden. Ik ben hier omdat mijn huis is markeerd. Ik zie dat mijn mama is heel triste. Mijn mama wil hier, omdat hij hier werkt. keer dat hij werkt, ik ga naar school. Als ik ik naar de Copa do Lund. Allee, Ali. Ó. Ali. Anetta uit Hongarije wordt gediscrimineerd, alleen maar omdat ze een Roma is. Lopottógyel történt. Megmaradt már iskolába voltam, ahol nem szerették. Áltodat mindig veresgettem, de nem haltak. És itt megnámiti a lélemem, akármint lehet, hogy befogja a számnézit. Most ezen is kivadjak akadva. kádva. Nadiem uit Jemen kreeg de doodstraf toen hij 15 jaar was. في قسم الأحداث من 30 نص أكثر شيء يحسني في البيت النص. كتير تجيب لي هذا. في أمل أنك هذا يروح. Dit zijn allemaal schendingen van kinderrechten. Alle mensen hier verzamelen over de hele wereld informatie over kinder- en mensenrechten schendingen. Amnesty heeft wereldwijd 3 miljoen leden. In 80 verschillende landen hebben ze kantoren. Ook in Nederland, hier in Amsterdam. Stel dat de regering haar verplichtingen over mensenrechten in een land niet nakomt. Dat kan natuurlijk niet, vindt Amnesty. Amnesty komt dan in actie. Dit doen ze via Twitter, demonstraties, ze doen handtekeningen verzamelen, noem maar op. Dit werk verzamelen ze. Ze sturen het naar de president van een land en vragen hem vriendelijk of hij respect wil tonen voor de mensenrechten in zijn land. Als iemand onterecht in de gevangenis is gezet, heeft hij vaak het gevoel dat iedereen het vergeten is. Hij voelt zich dan ook heel alleen. Een simpel kaartje kan dan al heel veel voor diegene betekenen. Jij kunt ook een brief schrijven naar een regering, of meedoen aan een handtekeningenactie, of jouwte spreekwoord over kinderrechten. Of je doet mee aan een digitale actie van Amnesty.